Hey hallo, ben jij al ruim 10 jaar bezig met jouw overgewicht? Dan ken ik jouw twee grootste frustraties, simpelweg omdat je daar niet de enige in bent. Nummer 1 is, je houdt je dieet niet vol. Of nummer 2 is, je houdt je dieet wel vol, maar komt bij het stoppen van het dieet weer even hard aan. Hoeveel rust in je kop zal het jou geven als je niet meer continu bezig hoeft te zijn met jouw gewicht? Gewoon? Omdat je nu eens slank blijft. Mijn naam is Mira Overkleefd, founder van Fitspel en Vitaliteit en leiderschapscoach. En ik heb de sleutel ontdekt hoe jij zonder diëten en zonder frustraties blijvend slank kan worden. En dat wil ik dolgraag met je delen en daarom bied ik jou deze Blijvend Slank Masterclass aan. In deze masterclass ga je ontdekken... Dat je veel meer hebt aan zelfkennis dan aan motivatie om je doel te realiseren. En dat jouw emotie en niet jouw dieet bepaalt wat het resultaat zal zijn. Je gaat ontdekken dat blijvend slank worden start vanuit acceptatie in plaats van ontevredenheid. En je zal inzien waar onpersoonlijk leiderschap de sleutel is naar duurzame transformatie. Maar allereerst moet je beseffen dat afvallen echt wat anders is dan blijvend slank worden. Change of diet will not help a man who will not change his thoughts. Deze uitspraak van James Allen uit 1902 laat het eigenlijk zo mooi zien. Het gaat niet om een dieet. Als je blijvend slank wilt worden, gaat het erom dat jij verandert. Niet een dieet, een oplossing zoeken van buiten naar binnen, maar een verandering Vinden van binnen naar buiten. Het gaat om jou. En als je dat gaat realiseren, dan mag je jezelf eens afvragen. Ja, inderdaad. Hoeveel dieet heb je gedaan? Hoe lang ben je al bezig geweest met het afval en aankomen en afval en aankomen? Ik heb ooit wel eens een onderzoekje gedaan onder mijn fitspelers met de vraag... Hoe lang ben je al bezig geweest met afvallen en hoeveel ben je in al die pogingen totaal kwijtgeraakt? En het antwoord was 90 kilo. Gemiddeld dat de personen zijn afgevallen gedurende hun leven. En de vraag vervolgens, waar sta je nu? Zwaarder dan ooit. Stel deze vraag eens aan jezelf. Hoeveel pogingen heb jij al gedaan? En waar sta je nu met jouw gewicht? Je staat er misschien niet bij stil, maar dat zijn heel wat kilo's en heel wat jaren van frustratie. En om dat te doorbreken is het zinnig dus zoals ik net al zei, dat we kijken naar jou. Dus niet gaan kijken van wat zal ik nu eens doen, maar eerst eens kijken waar ligt het probleem. Wat zijn de momenten dat je te veel eet? Want het moment dat je iets niet kan volhouden of dat je weer aankomt na het dieet, om deze frustratie te tackelen, doe je daar gewoon goed aan om stil te staan. Wat zijn dan die momenten? Welke situaties zijn dat dan? En natuurlijk kunnen dat situaties zijn waarbij zintuigelijke prikkelingen de oorzaken zijn, zoals een etentje met vrienden bijvoorbeeld. Maar veel, veel, veel vaker heeft het met andere zaken te maken. <coughs> zoals situaties waarbij je vermoeid bent. Of stress hebt, of pijn ervaart, of dat nou fysieke of mentale of emotionele pijn is. Dat zijn vaak de oorzaken dat je te veel eet. Overgewicht ontstaat op de momenten dat je eet als honger niet het probleem is. En dat los je dus simpelweg niet op met weer een nieuw dieet. Want dat heb je geprobeerd. Hoeveel dieet heb je al gedaan? En wat was het resultaat? Afvallen, aankomen, afvallen, aankomen. En als je je herkent in de frustratie van iets niet vol kunnen houden of weer aankomen naar je dieet, dan kom je ook niet weg met jezelf steeds voorhouden, het lukt me niet om af te vallen. Het lukt je prima om af te vallen. Zoals mijn onderzoekje bij mijn fitspelers heeft laten zien, gemiddeld 90 kilo wat mensen kunnen afvallen in hun leven van aankomen, afvallen, aankomen. Het probleem is niet dat je niet kan afvallen. Het probleem is dat je weer aankomt. En als het probleem aankomen is, dan komt dat omdat ons is geleerd dat we onze focus moeten leggen op de weegschaal, Het getal op de weegschaal. En omdat je jouw zelfwaarde laat afvangen van het getal op de weegschaal, is het een extern ding. Dat jouw emotie beïnvloedt. Wat nu? Als je niet naar dat externe ding gaat kijken. Die weegschaal, dat gewicht, die kilo's. Maar naar jouw interne overtuiging. Dan pak je simpelweg de regie op je leven weer terug. Blijf slank worden. Ga daarom echt niet over dieet en kilo's. Maar over de vraag waarom wil je worden wie je wilt worden. En dat is een super belangrijke. Maar voordat we daar komen, is het belangrijk dat je voor jezelf gaat uitmaken. Wil ik afvallen of wil ik blijven slank worden? En is het dus belangrijk dat je stil gaat staan wat daarvan de verschillen zijn. Ik heb het even voor je neergezet. Als je gaat afvallen, dan ben je bezig met diëten, calorieën tellen. Als je gaat afvallen, dan wil je excessief sporten om calorieën te verbranden. Afvallen zoek je vaak de oplossing buiten jezelf. Weer een nieuw sportprogramma, weer een nieuw dieet. Welke hype ga je volgen? Als het afvallen niet lukt, dan ligt ook die oorzaak dan weer vaak bij dat dieet. Wat je niet te vol kunnen houden. Een externe oorzaak. Externe factoren. Als je gaat afvallen, dan is dat vaak om je zelfbeeld een beetje op te krikken. En afvallen is altijd resultaatgericht. En als het dan niet lukt, dan gooi je de handdoek in de ring. Is dit herkenbaar voor je? Wat dacht je dan als je gaat naar blijvend slank worden? Als je blijvend slank wordt, dan focussen we ons op dat je juist wel alles kan eten en drinken wat je wil, maar wel in volle bewustzijn. En je gaat bewegen niet om calorieën te verbranden, maar om stress te verlagen. Waardoor jouw veranderenergie vergroot, waardoor je bewuste brein aanzet, waardoor je betere keuzes gaat maken. En daardoor kan je oplossingen binnen jezelf zoeken. En omdat die oplossingen binnen jouzelf loskomen, durf je ook de verantwoordelijkheid te pakken, ongeacht het resultaat. Ook als het een keer niet goed gaat. En bij blijvend slank worden ga je begrijpen dat transformatie start bij acceptatie. Jij bent het namelijk waard. Jij bent de moeite waard om moeite voor te doen. En tenslotte gaat blijvend slank worden over dat je procesgericht gaat aanpakken. Waarbij elk faalmoment een leermoment wordt. Want blijvend slank worden, laten we eerlijk zijn, dat gaat over de rest van je leven. Maar hoe tof is het? Als dat een leuk proces is, waarbij je dus niet meer constant bezig bent met wat moet je eten, wat mag je niet eten, wat mag je wel eten. Maar dat je gaat ervaren waartoe jij in staat bent. En als je dus die verschillen ziet, vraag jezelf dan af, wil je weer een nieuw dieet proberen? Of wil je nu eens en voor altijd slank worden en slank blijven? En als jij dat wilt, als je blijvend slank wilt worden, klik dan op de link bij deze video om je aan te melden voor de gratis Blijvend Slank Online Masterclass. In deze masterclass deel ik de sleutels om blijvend slank en mentaal sterk te worden zonder frustraties. Laten we samen gaan voor de blijvende verandering. Klik op de link en let's start. Doei!